Lieve nieuwe leden, als nieuwe campagneleider wil ik jullie heel graag uitnodigen voor ons 115e congres in Den Bosch. Daar kan je andere nieuwe leden ontmoeten, ook de themaafdelingen van de partij ontdekken en op onze website staat natuurlijk meer informatie over wat er allemaal te doen is. Koop daar ook je kaarten en ik wens je alvast een hele mooie dag. Hallo nieuwe lid, wat fijn dat je lid bent geworden van D66. Mijn naam is Vonda Sala, ik ben Kamerlid voor D66 en ik hoop met jou in gesprek te kunnen gaan op het congres. Mijn allereerste congres was ontzettend indrukwekkend. Ik weet nog dat ik helemaal naar voren liep en ineens tussen allerlei bewindspersonen zat. Ik hoop dat voor jou die eerste keer ook net zo indrukwekkend zal zijn. Dus wie weet zien we elkaar 18 juni in Den Bosch op het congres. Wat goed dat je lid bent geworden! En ik hoor dat het jouw eerste keer is op een congres. Ik ben al op veel congressen geweest, maar dit is wel mijn eerste keer als politiek secretaris van het landelijk bestuur. En je fit mij daarom op het podium bij de besluitvorming over de moties en amendementen. Het lijkt me heel leuk om elkaar te ontmoeten. Daar of op het horecaplein, onder het genot van een drankje bijvoorbeeld. Ik hoop je daar snel te zien. 18 juni van 10 tot 5 in de Brabant Hallen. Tot dan!